Zo, daar ligt de zak van gisteren. En Joyce eet nog. En Blackjack ook. En Roosje en Annabel ook. Ja, Annabel is aan het stelen. Dat is niet zo netjes, Annabel. Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Hé, hey, Annabel. Heb je het voor en eruit laten vallen? Jij ja, hebt nog meer dan genoeg. Hé hey, Roosje, kom eens Annabel, kom eens. Daar moet je eten. Annabel. Je bent stout, Annabel. Hé, hey, Annabel. Nee, Annabel, niet doen. Goed zo, hey, Roosje. Hé, Roosje. dik geworden. Nee, Annabel, dat mag niet. Annabel weg. Je weet dat het niet mag. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. Ja, je bent niet echt mager weer. Het ik heet Annabel uit eigen bak. Het heeft wel een tijdje geduurd. Hé hey, Blackjack, wat ga je doen? Hé hey, Joyce, hoor oh, Joyce. Ik heb als Joyce, Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ja. Ho, oh, Joyce. Goed zo, Joyce! Ik denk dat de blauwe bak leeg is. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Daar zit nog in. Oh, Joyce! Hé, hey, uh, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Ik hoor Joyce sm smikkelen. Hey Joyce, kom maar Joyce. O oh, Joyce, ligt nog allemaal voer op de grond daar.